familie Romein top 10 tips Hey hallo, welkom bij weer een nieuwe top 10 tips van de familie-romein.nl Heb je onze website eigenlijk al gekeken? Nee? Dan moet je dat maar snel doen. Dit zijn de top 10 originele uitstapjes met kinderen. Hebben de kinderen een studiedag deze week? Zo'n dag is bij uitstek geschikt om er samen op uit te trekken. De indoor speeltuinen kennen we wel. Dit top 10 lijstje brengt je naar andere bestemmingen, zowel binnen als ook buiten. Check vooraf de betreffende website op beschikbaarheid en uh, vergeet het weer niet te checken. Op nummer 10 het Fruitteeltmuseum in Kapelle. Snoep gezond, eet een appel. Deze slogan vergeten we nooit. Een ander gezamenlijk initiatief van de Nederlandse fruittelers is het Fruitteeltmuseum. Dit vind je midden in de boomgaarden van het Zeeuwse Capelle. In het Fruitteeltmuseum wordt de geschiedenis van de fruitteelt en het fruit verteld. Zo staan er kijkkasten en authentieke gereedschappen. Ook is er een werkende veilingklok aanwezig. In het jeugdatelier kun je lekker knutselen zoals kleuren, schilderen en appelmannetjes maken. Natuurlijk beschikt het museum over een tuin. Hier worden allerlei appel- en perenrassen geteeld. De fruittelers laten graag zien hoe zij telen en snoeien. Je mag vast en zeker wel zelf een appeltje plukken. Op nummer 9, de Olympic Experience. Zijn jullie een sportief gezin? Dan moet je zeker eens de Olympic Experience in het Olympisch Stadion van Amsterdam bezoeken. In dit sportmuseum loop je sporthelden van vroeger en nu tegen het lijf en kom je alles te weten over hun sportieve prestaties. Zo zijn er Olympische medailles en tal van bijzondere sportobjecten tentoongesteld. Van schaatsen tot zwemmen en van voetbal tot snowboarden, alle denkbare sporten komen aan bod. Natuurlijk wordt je zelf ook uitgedaagd. Je kunt hier penalty schieten, verspringen en testen hoe snel je de 100 meter loopt. Ga gerust ook even op de middenstip staan. Leuk is dat je hier gedurende de maand februari kunt schaatsen. Op nummer 8 Vlinders aan de Vliet Centraal gelegen in de Randstad tussen Leiden en Den Haag vind je een prachtige jungle vlindertuin. In Vlinders aan de Vliet leven honderden vlinders, vele vissen, schildpadden, vogels, reptielen en kwartels. Al lopend over de vrije paden ontdek je de geheimen van de jungle. Hoe smaller de paden, hoe spannender de avonturen. Als je wilt kun je meedoen aan een vlinderquiz of speurtocht. Nits op voorhand natuurlijk. Dan krijg je een snoepje als je de oplossing aan de balie inlevert. Verder zijn de kleurplaten verkrijgbaar. Goed om te weten is dat Vlinders aan de Vliet beschikt over een buiten- en een middenterras. Op nummer 7. Kasteel de Haar. Kleine en grote kinderen vinden het geweldig om een kasteel te bezoeken. Kasteel de Haar is geheel ingesteld op het ontvangen van bezoekers. Dit in de omgeving van Utrecht gelegen kasteel wordt wel omschreven als het ultieme sprookjeslot. Van de enorme keuken tot de oude duiventoren en van de slaapkamer met het mega hemelbed tot de baronessekamer, Je mag hier uitgebreid rondkijken. Spelenderwijs vertellen de gidsen je over het kasteelleven van Weleer. Je leert er over spokenvangers en de poepdoos. Ook kun je meedoen aan het letterspel voor kastelenfreaks. Vergeet niet om een wandeling door de prachtige tuinen te maken. Als afsluiting eet je een lekkere pannenkoek in het aangrenzende koetshuis. Op nummer 6, op bezoek bij de boer. Biggetjes vasthouden en lekker knuffelen? Kalfjes een fles geven of een paard borstelen? Anno 2021 beschikt menig boerderij over alle faciliteiten om een geweldige dag uit te garanderen. Niet alleen mag je er voor de dieren zorgen, ook leer je er bijvoorbeeld over melken, boter en kaas maken. Als je geluk hebt, maakt de boer ambachtelijk ijs. Verder kun je er vaak lekker skelteren, trampolinespringen, paardrijden of een potje boerengolf spelen. Er zijn ook boerderijen waar je een ritje in de oldtimer tractor kunt maken of zelf je tractorbewijs kunt halen. Kortom, het boerenleven biedt vele uitdagingen. Op nummer 5, de klank speeltuin. Het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam huisvest ook de klankspeeltuin. Het muziekgebouw vindt het namelijk heel belangrijk dat mensen al op jonge leeftijd plezier beleven aan muziek. Zo worden er in alle genres waarin men voor volwassenen muziek programmeert, ook voor kinderen concerten, workshops en andere educatieve projecten georganiseerd. Dan moet je denken aan klassiek, pop, jazz en zogenaamde wereldmuziek. Meer concreet kunnen kinderen hier hun eigen klankwereld maken met muziekmachines, installaties en computers die speciaal voor hun zijn gemaakt. Een bezoek aan de klankspeeltuin is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar oud. Op nummer 4, Speelgoedmuseum Kinderwereld. Alleen al bij het uitspreken van de naam slaat menig kinderhart en keer over. Een bezoek aan een speelgoedmuseum Kinderwereld belooft dan ook een dagje uit gevuld met kijken en spelen, binnen en buiten. Speelgoedmuseum Kinderwereld is een heus kijk-en-doe museum tot aan de nok gevuld met oud en antiek klassiek speelgoed. Het oudste speelgoed dateert van begin 1700. Als tegenhanger vind je hier ook de allernieuwste snufjes op het speelgoedgebied. Gelukkig hoef je niet alleen maar te kijken, maar mag je ook lekker spelen. Binnen kun je winkeltjes spelen in het kruidenierswinkeltje en knutselen in de knutselkamer. Op zonne mag je met de treinen spelen. Buiten is een groot ouderwets speelplein gecreëerd. Hier kun je tollen, hoepelen, steltlopen, blikgooien en een ritje op de vliegende Hollander maken. Ook staat er een ouderwetse draaimolen uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Het Speelgoedmuseum Kinderwereld is gelegen in de kop van de Op nummer 3 Nederlands Bakkerijmuseum. En daar is papa wel eens geweest. In het Nederlandse Bakkerijmuseum in Hattem leer je alles over de geschiedenis van brood en banket. Dat is niet saai, maar juist lekker. Elke dag kun je hier speculaaspoppen maken. De bakker legt je precies uit wat je moet doen. In de computerkelder kun je de opgedane kennis meteen testen. Ook bijzonder is de locatie zelf. Dit museum is ondergebracht in spannende oude gebouwen. Het ene deel bevindt zich in een oude stadsboerderij en in het andere deel stonden vroeger de paarden en de koetsen. Een kelderlabyrint verbindt de beide gebouwen aan elkaar. Ook het volgen van speurtochten door het Nederlands Bakkerijmuseum behoort tot de mogelijkheden. En dan op nummer 2, Sea Life! In Sea Life op Scheveningen ontdek je de vele verrassingen die de waterwereld voor de meeste tweebenige zoogdieren verborgen houdt. In dit complex zijn maar liefst 45 aquaria gebouwd. In totaal is hier 180.000 liter water ingepompt. Via de onderwatertunnel loop je heel eenvoudig van de ene naar de andere tropische zee. Je komt zo zeeschilpadden, zwartpuntrifhaaien en vrije koralen tegen. In het tropische regenwoud Amazonia leven zelfs piranha's. Met een beetje gelukt, laten de Aziatische kleinklauwotters, zien en Saartjes zich ook nog zien. Check vooraf even hoe laat de voerpresentaties zijn, het is erg leuk om er één bij te wonen. En dan gaan we naar de nummer 1! Een natuurspeeltuin! Als je een natte broek en modder onder de nagels niet schuwt, dan is een bezoek aan een natuurspeeltuin een geweldige invulling van je vrije dag. Niemand blijft schoon, hoe cool is dat? Hoewel bijna elke gemeente wel iets aan een speelbos heeft aangelegd, vind je in Nederland een aantal ware natuurspeeltuinen. Hier kun je kruipen door gangen en tunnels, beestjes zoeken, kikkers besluipen en bootje varen. Maar ook hutten en dammen bouwen doe je in een natuurspeeltuin. Kinderen beleven er het ene na het andere avontuur. Je kunt je voorstellen dat ze na een dagje ravotten niets liever willen dan lekker lang slapen. Dat was alweer de top 10 tips van de familie romijnnl Vond je deze tips nou heel erg interessant? Laat dan even hieronder een duimpje achter. Wil je meer van ons te weten komen? Druk dan even op abonneren. En wil je op de hoogte blijven wanneer wij een video uploaden? Dan druk je even op het belletje. Allemaal nogmaals, bedankt voor het kijken. En ik wens jullie weer een prachtige dag toe. Fiets, fiets! Daarmee! De familie Romein, de 10 tips!